Voor DVS-TV, Quincy, nou zeg maar. Nou, mijn naam is Quincy Veenhoff, ik ben uh, 21 jaar. Ik kom uit Ede en uh, dit wordt mijn eerste seizoen bij DVS. Je komt uit Ede, maar uh, dat ligt uh, tegen Bennecom uh, aan hè? Ja, het ligt uh, naast Bennecom, Ja. ja. Daar, uh, en het werd geen uh, DTS of zo, maar nee, het nee, werd uh, Bennecom vanaf uh, het begin van je jeugd? Ja, vanaf het begin van mijn jeugd hebben wij uh, Bennecom gespeeld. En, uh, ik woon om de hoek bij DTS, maar... Uh, Nee, bij ben ik om uh, altijd gespeeld. Tot en met uh, de A1 Ja, tot de A1. ook. Ja. ja, En toen speelde je nog die legendarische wedstrijd tegen DVS uh, A1. Met uh, welke stand? Uh, eindstand? Volgens mij was het uh, 5-3. Toen ja. kwam uh, DVS nog wel iets terug, maar toen op laat uh, maakten wij nog de 5-3 en uh, toen gingen wij naar de finale. Ja. Twee doelpunten van jou geloof ik, hè? Ook oh, drie volgens mij. Drie zelf. Ja, Zelfs oh. drie volgens mij. Ja. Het was voor de beker geloof ik, hè, of niet? Nee, voor, uh, met uh, onder 23. Voor die okay. ik beloft, oh ja. ja. ja, die ja. Hey, en uh, Vanaf Bennekom naar uh, IJsselmeervogels. Ja. Uh, een uh, leuk seizoen geweest. Leerzaam seizoen daar. Ja, zeker. Ik heb ook uh, gewoon naar mijn zin gehad. Leuk gehad met uh, alle jongens daar zo. Jammer dat ze vroeg dan eindigde. Maar ik kon zeker nog wel veel leren daar. En uh, ik heb er echt veel ervaring op gedaan. Heb je ook nog echt een paar wedstrijden volledig in, de, in het uh, eerste meegedraaid? Nee, ik heb niet uh, volledig meegedaan. Wel gewoon een paar keer uh, ingevallen. Voor meer dan uh, wat ik verwacht had. Maar... Uh, Helaas niet een hele wedstrijd. En toen kwam DVS 33 op je pad. Uh, bevalt het uh, tot nog toe? Tot nu toe bevalt het heel goed. En uh, ja, sowieso. Het helpt erbij dat de jongens uh, heel aardig zijn en uh, heel leuk. En uh, ja, het valt gewoon uh, heel goed. Uh, club, uh, iedereen eromheen. Dus ik heb het zeker naar mijn zin. Je hebt al uh, alle het veel ja. minuten gemaakt ook, hè? <laughs> ja, ik heb zeker wat minuten in de benen, ja, maar ik vind het alleen maar leuk. Ja? Ja. En uh, je, geniet, je geniet van het spel. Uh, ook, uh, ja, van, van, het is wel uh, af en toe even vermoeiend of zo, maar uh, ik vind het hartstikke leuk om te voetballen. En uh, ik denk dat niemand nee tegen zegt van uh, zoveel voetballen. Op welke positie uh, voel jij uh, het meest uh, thuis? Ik denk wel op de teampositie voel ik me het meest uh, thuis. Maar uh, ja, spits of aan de rechterkant uh, kan ik ook best wel uit de voeten. En uh, daar voel ik me ook wel goed aan. Noemen ze een uh, concurrent op? Op welke plek? Ja, voor die, voor die plekken. Uh, ik denk dat staat dan tegen Pilon, Akla, Nijland. Ik denk dat die wel in de buurt komen, ook uh, waar ik wil gaan spelen. Ja. Ja, het zijn wel uh, namen, hè? maar uh, daar trek je je niks van aan, hè? Nee, tuurlijk niet. Dan moet ik gewoon uh, mijn eigen ding blijven doen, toch? Zo, zo is dat. Ja. <laughs> dat is heel goed. En dat hebben we tot nog toe uh, inderdaad ook nog wel uh, gezien, hoor. want je draait uh, ja, best redelijk mee. Wat vind je daar van, zelf van? Nou, ik ben zelf een type die ja, eerst wat moeite heeft met uh, de omstandigheden en nieuwe jongens, nieuwe groep. Maar ik denk uh, dat het best wel prima gaat. En ik weet zelf ook dat het nog beter kan. dus uh, het hoort alleen Ik, ik maar beter. merk dat je er inderdaad ingroeit. Want de eerste twee keer, weet je wel, ergens in juni, toen jullie bij elkaar kwamen. Toen dacht ik, hé, hey, wat is dat uh, voor een, uh, een soort uh, voetballer? Weet je wel? Ja, toen laat ik echt op een vraagteken. Uh, heel erg wennen ja toen. Of de gas hierachter, hè. Ja. Maar ik denk dat het nu wel steeds beter gaat. En uh, ik krijg ook steeds meer vertrouwen. Bye. Maar je hebt, uh, je, ja, ja, je hebt dus inderdaad uh, heel veel uh, vertrouwen. Um, volgend jaar, uh, om deze tijd, als wij weer tegenover elkaar staan, wat hoop je dan uh, bereikt te hebben? Uh, persoonlijk hoop ik dat ik uh, veel minuut heb gemaakt, ervaring op hebben gedaan op dit niveau. En dat ik daar zelf uh, ook alleen maar beter van ben geworden. Waardoor ik anderen ook uh, kan helpen. En uh, Ook zo hier en daar mijn assistie doelpuntje mee te nemen. Dus ik hoop dat, uh, dat als we hier voor zijn staan, dat ik kan zeggen dat het uh, gelukt is. En dan wensen we je allemachtig veel succes mee, uh, Quincy. Ja, Dankjewel. En uh, ik wil er nog even één ding uh, zeggen. We, we staan allebei met een microfoon. Ja. En we staan niet 1,50 meter 50 van elkaar, maar wel 2 meter. Ja, nou, is dat is uh, hè, prettig. Dat is toch? Ja, toch? Ja, oké. Okay. is goed, bedankt.